Waar zijn we vandaag? We zijn vandaag in Austerlitz. Wat is papa toch aan het doen? Papa. Papa is een schat aan het zoeken. We gaan geocachen vandaag in Austerlitz. Lukt het? Oh, jij gaat al dus de volgende zoeken. Ga steeds een dieper bos in. In het bos, in het bos, wonen gillende peuters. jij soms de schatten te pakken, Brian. Kijk, papa die gaat even zijn namen opstempelen. Als Dat betekent dat het een hele leuke sketch is als er zoveel mensen erop hebben geschreven. Rijn zoekt dus er alvast op Bosrijke zoeken niet eventjes in. Wat Ja. volg maar papa, want anders loopt hij wit hard. Moeten we hem weer zoeken. Ja. Net zoals net. Allemaal kerstbomen. Ga papa helpen! Ga papa helpen. Brian is een beetje eigenwijs deze week. Hij vindt het namelijk heel, heel erg leuk om heel ver vooruit weg te rennen. Wat is dat nou? Ga je erbij zitten? Wat doe je? Ga je erbij zitten? Die je je sandalen aan? Dat kan, maar dan gaan we even een stukje verder. Gaan we naar papa toe. Wees even dichtmaken. Heel goed. Dan gaan we eens even zoeken waar papa is. Zo. die krijgt even een lift. Van papa. Brein werd een beetje mocht. Brein, waren we de draagzak vergeten? Wat mag er gebeuren? Zijn nou, papa, een bospadversperring? padversperring? O oh jee. Kan. ja ja ja ja die zijn zo goed als standaard in uh, regio Den Haag. Ja, die gaat mama niet meer vinden met de camera. Oh ja, waar leidt ons dit heen? Zo, hier. Hè? En, ja, de Ondanks dat we, er we hebben gewoon de echte schat gevonden. Ja. ja, ja. En wat voor schat heeft Brian uitgekozen? Laat ze mama zien wat jij hebt uitgekozen. Ik zie nog een mooie stempel. En ik zie een citroen. En we gaan weer lekker naar de auto. Even dan goed kijken. Nu vergeet ik het. Ho, doe.